Hallo en welkom bij Pulse Model 2 Stuff. Uh, vandaag uh, weer een peek inside, net als vorige week en dit keer uh, in, in uh, de Roco 6.3 uh, even kijken aan de camera camera wil natuurlijk niet welke 6.3.8.9.5 een NS1823 in de originele verpakking met even kijken waar ik het doosje gelaten. laten met nog een heleboel onderdelen die nog ergens thuis horen. Deze heeft een paar keer gereden op mijn baan. En uh, ik ben hier heel zuinig op. Ik vind het een hele mooie trein. Hij uh, moet uh, eigenlijk nog afgemaakt worden, lijkt het. En uh, zolang als ik geen echte baan heb, blijft hij ook in uh, zijn mooie eigen verpakking zitten. Behalve voor vandaag, want eh, ik ben wel benieuwd wat hierin zit, hoe die in elkaar zit en eh, hoe makkelijk deze digitaal te maken is wederom, want dat is toch waar ik de komende tijd het meeste mee bezig ga. Eh, ook van deze, het is een hele zware trein. Eh, het lijkt wel alsof ze er beton in geschoten hebben. Hij rijdt heerlijk trekt rustig op, uh, reageert heel goed. Het zal de nieuwigheid zijn. Het gaat er vanzelf af. Nou, om deze open te maken. Ik zie geen schroeven. En ik zou dat er ook niet zomaar iets tussenin durven steken. Om te kijken wat er gebeurt. Dus kijk, er zit hier wat speling in. Hier zit wel wat speling in. Ik denk dat ik beter even kan kijken hoe ik Roco open kan maken. Voor ik hier iets kapot maak. Het antwoord schijnt te zijn tandenstokers. Je zou ze tussen de kap en het metaal moeten kunnen plaatsen. En waarna dat hij de kap loskomt. In het echt zijn deze gebaseerd op uh, de uh, Franse, uh, loco, Franse locomotief. En wat Roco hier heeft gedaan is, uh, um, ze hebben ook hun ontwerp gebaseerd op de Franse locomotief. Met deze serie dusdanig dat zij de Franse locomotief hebben gepakt en daar hem in het Nederlands over hebben gespoten. Hoewel er wel degelijk kleine verschillen lijken te zijn. Dit is uh, nog best een klusje. Nou, hier komt wel iets los, maar het gaat niet de bedoeling zijn dat dat loskomt. Maar deze staat dus ook bekend om het moeilijker openmaken. Ik geloof dat ik hier, daar en hier zit volgens mij een kleine inkeping waar ik misschien achter kan komen. En dan hoop ik dat het anders als het eerder hebben dan het plastic. En dat de restjes houdt niet tussen het plastic en uh, het metaal blijven zitten. Nee, nee, dit waar ik net op wees, dat is niet een punt waar die op vast zit. Dat is jammer. Hier wel. Hier zit een. Is dat te zien? Kijken. Wil de camera nu wel focussen? Nee, geen zit om te focussen. Nou, maar daar zit dus een kleine inkeping die de kap op zijn plek houdt. En dan komt hij los. Kijk aan. Oké. Okay. <coughs> nou, dat is. Uh, dat is leuk. Dit zijn dus nog gloeilampen. Kijken. Ja. Het zijn hele kleine gloeilampen. Um, hier zitten de. Staven, plastic staven, lichtgeleiders die de lampen aansturen zo. En, en aan deze kant zit er een kleine, kijken, een kleine filter op. Dat is heel erg slim gedaan. Dus als de lamp hier schijnt, kijk hier zo schijnt. Gaat hij naar deze kant en dan komt hij door de rode filter hier naar buiten. Naar de andere kant toe gaat hij naar de, de drie uh, witte aan deze kant en hetzelfde trucje aan de andere kant maar dan gespiegeld en op die manier kan deze heen en terug met gloeilampen toch de twee kleuren laten zien dat is dat is slim gedaan erg grappig nou, ik had gehoopt dat deze digitaal te maken is maar um, ik zie het zo niet wel zie ik dat er twee koperen pinnen zitten hier die op deze twee pinnen hier uitkomen zodat je hem vanaf de bovenleiding kunt voelen en hier zit iets hoewel het het formaat heeft van een plug, ja nee dit is, je het goed kijk eens aan dat is een socket voor uh, digitaal rijden, dus uh, mijn uh, module die ik uh, op dit moment uh, hier buiten beeld heb liggen, kan ik hier inprikken prikken en dan is deze hele trein in één keer digitaal. Qua ruimte past die precies hier onderdoor. En uh, deze is dus digitaal voorbereid. En dit is een klein stukje plastic waaraan, waar alle dingen goed zijn doorverbonden, zodat hij als hij uh, op analoge baan rijdt, gewoon de, st de, de, de, de stroom rechtstreeks uh, aanstuurt en uh, de motor laat lopen. Nou, wat ik ga doen. Ik wil toch meer de decoders. En ik heb gezien hoe lastig deze open te maken is. Auw. Ik haal mijn decoder eventjes uit uh, een andere Roco. Die een heel stuk eenvoudiger open te maken is. Dat is. Even kijken. Daar houden we toch nog meer aan klussen. Zo. En ik ga hem hierin zetten. Hij is uh, mooi geschreven, uh, dus ik kan hem precies ook hieronder neerleggen. En ik ga hem hierin bouwen. En, uh, en dan hoef ik hem er. Uh, dan gaan ik dicht doen en dan is deze digitaal en dan hoef ik er niet meer mee te gaan klussen later. Maar goh, hoe zou ik hem aan moeten sluiten? Dit is de stroom pick-up. Dit is ook voor de stroom. Hier zit ook nog het een en ander om. Ik denk de switcher tussen bovenleiding en rails. Dit is ook stroom pick-up. Goed, dan kijk ik even bij deze. Zelfde pick-up, pick-up. En deze pin. Waar deze heen? Oh tracing, ja. Deze pin hier. zit op de een van de pick-ups. En de zwarte gaat naar van alles toe. Mijn gok zou zijn dat hij er zo in moet en om daar achter te komen dan zal ik hier eventjes de boel om moeten zetten zodat ik uh, digitaal kan rijden. Klein moment als het alsjeblieft. Zo ik heb alle kabels omgelegd aangesloten uh, ik heb spanning op de rail staan. Alles lijkt uh, vast te zitten. Nu eens kijken. Of ik niks oplaas. Tot de beetje goed. Uh, de trein erbij pakken. We zitten.. Oh, we hebben mij op aangesloten. Is dit nou het programma track, -track of niet? Uh, ik hoop dat hij op het programma track zit. Daar gaan we dan zo achter komen. Um, even zien. De throttle. Yes. Geef mij locomotief nummer 3, want daar staat hij nog op ingesteld. Hey, ik denk dat ik op een andere track moet zitten. Eén hey, hey, momentje, ik denk dat die uh, op de programming staat en op de moet staan, of precies andersom. Even wat raden omwisselen. Eén ding is duidelijk, hij staat in ieder geval op de programming track. Hij is nu de decoder aan het uitlezen. Het feit dat hij hem uit kan lezen en de motor aan kan sturen betekent eigenlijk dat het dus wel goed zit. Uh, nu weet ik gewoon niet hoe ik deze ga laten trottelen en laten rijden op het uh, programming track. Dat is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling dat je zoiets doet. Ah uh, ja, ach. Het is toch veel te leuk om dat wel te proberen. Nee, hij gaat niet rijden, maar hij is misschien wel goed ook. Eh, in dat geval moet ik wel even wat uh, sleutelen. Ik wil toch wel eigenlijk weten of dat hij het doet. Eerst even de stroom eraf. Want dit is genoeg om pijn te doen. Dan zal ik zal ook de locomotief ervan afhalen. Als ik dan ergens iets verkeerd doe, dan doe ik mijn eigen pijn. En dan overleeft die locomotief het misschien nog. Du -du -du. Ik moet hier eigenlijk gewoon meer kabels aan gaan maken. Switch ertussen. Ik kan wisselen tussen programming, main en uh, analog. Maar dat suggereert weer dat ik iets in elkaar moet gaan zetten. Eigenlijk, eigenlijk schroef ik het dan gewoon liever. Zo. Nu is programming track het main track geworden. En kijken. Oh, stroom op de baan, Ja, stroom op de waan. Um, reverse. Ja, helemaal prima. Deze ga ik erin bouwen. Want uh, wat een ellende om de dingen open te maken. Dan gaat, uh, oh deze ga ik nog gewoon even op analoog zetten. Dat is dan toch die brug hier nog heb liggen. Zo. De onderdelen die er nog bij horen. Goed. Deze gaat. Ja, ik zit een beetje met deze losse. Dit is de extra functiedraad. En hij is exposed. Dat vind ik niet zo heel fijn. Dus die gaan we even een klein stukje korter maken. Zo, dan durf ik hem nog wel los te laten liggen. Zo. En dan steken we deze hier ook nog onder. Ik denk dat dat net gaat passen. Zou ik nog uitmaken of ik hem rechtsom of linksom op ga doen? Vast wel. Oh echt wat een... Wat zit dit ding ontzettend strak omheen zeg. Hier is er toch iets tegen de behuizing aan te drukken. Dan even de pantograaf weer terug. Even zien of dit te zien is. Die staat uh, ja, haast niet te zien, maar hij staat hier bol aan deze kant. Dan ga ik hier nog even een tandenstoker tussen zetten. Dat is 1 en dat is 2, dat is een hele makkelijke en dan hoop ik hem weer open te krijgen. Oh. En dan hoop ik ook dat de schieve pantograaf nog even vast blijft zitten. Ja, daar gaan we weer. Iets te veel kabels. Eens kijken, kan ik hem ook nog zo opleggen? Ik hoop dat er genoeg ruimte is in de kap als ik het zo doe. Hij staat niet bol. Hij zit vast. Hij staat op programming track. Uh, Even uh, zorg dat alles stilstaat voordat die trein er als een malle vandoor gaat. De trein staat... Ja, daar mag jij niet heen. <laughs> en ik kan hem digitaal besturen. Ja, ja, ja, oh. Zo. Eens kijken of ik ook die lampen ook nog kan bedienen. Ah, oh, daar wil ik even zoeken welke functie dat, dat is. Misschien het lichtknopje. of oh, misschien ook niet. Ik heb geen lampen meer, dat is jammer. Maar voor de rest. Ben ik er eigenlijk wel heel blij mee. Even zoeken wat er aan de hand met de lampen. Ik denk dat ze dat bedoelen met de decoder inregelen. Ja, ik vermoed het wel. Daar kun je niet doorheen. Oh, echt. Treinen. Goed. Hij doet het. Voor het grootste deel. Ik ga even kijken met de lampen. Maar uh, die decode gaat dan niet meer uit. Dat weet ik wel. Want daar ben ik heel blij mee. En uh, nu nog eens even kijken waar ik... Uh, Decoders kan vinden voor uh, alle andere projecten. Mocht iemand nog ideeën hebben, uh, laat het me weten. Mocht je nog treinen hebben uh, waar ik iets uh, mee moet, of uh, uh, ideeën uh, van uh, oude spullen of iets dergelijks, laat het me weten in de comments. Ik kijk er graag naar, zeker als ik het, als het er aan kan komen. Haal het uit elkaar, kijk hoe het van binnen zit, kijk wat je ermee kunt. Uh, goed, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.